In deze video laat ik zien hoe je een online vergadering kunt opnemen en hoe je vervolgens in stream daarvoor de machtigingen kan aanpassen. Wanneer je in Teams een vergadering start, en ik doe dat nu even via de knop nu vergaderen, maar dat kan dus ook vanuit bijvoorbeeld een Outlook vergaderverzoek of vanuit de agenda in Teams of vanuit een kanaal, dan kun je meerdere dingen doen. Je kunt een onderwerp toevoegen. Stel dat dit een examen is, dan zou je hier bijvoorbeeld het mondeling examen van een kandidaat X kunnen invullen. En je klikt op nu vergaderen om te starten. Als de vergadering gestart is, dan zul je door met de muis over het scherm te gaan, zul je de opties zien in je vergadering. Hier staat meer acties. Onder de drie stippeltjes. Daar zit de mogelijkheid om een opname te starten. Op het moment dat de opname start, krijgt iedereen die aanwezig is in het gesprek een melding bovenin en die kun je ook weer sluiten. Iedereen zal dus zien dat de vergadering wordt opgenomen. Ben je klaar met opnemen, dan klik je opnieuw op meer acties en kies je opname stoppen. Weet je dat zeker? Opname stoppen. Ja. Je kunt nu de vergadering verlaten door op te hangen. En in, het, uh, in de chat of in het kanaal in Teams waar je de vergadering bent gestart, zul je nu zien dat de vergadering, dat de opname is gestopt en dat hij wordt opgeslagen in Microsoft Stream. In een vergadering waar ik dat eerder heb gedaan, zie je hierboven hoe dat er uiteindelijk uitziet. Het opslaan in Stream duurt soms even, zeker als het een langere vergadering of een langere les is geweest. Dus uh, wacht tot er een uiteindelijk zo'n uh, klein plaatje staat een thumbnail en dan kun je naar stream door deze drie puntjes aan te klikken meer opties klik op openen in microsoft stream en je wordt geleid naar jouw eigen kanaal in stream als jij de eigenaar de organisator was van de opname dan staat de opname dus ook in jouw stream omgeving dit is de opname die gemaakt is. En bij opnieuw deze drie puntjes, want die drie puntjes zijn overal handig, staat de mogelijkheid om de videodetails bij te werken. Hier kun je vervolgens aangeven wie de video mag zien. Omdat ik hier heb opgenomen in een kanaal in een bepaald team, staat standaard ook deze klas als gemachtigde aangewezen. Wil je dat niet? dan kun je eigenlijk iedereen die deze video niet meer mag zien, hier door het kruisje verwijderen. Vergeet uiteindelijk niet om op toepassen te klikken, om alles door te voeren. En dan heb je de machtigingen zodanig aangepast dat alleen jij deze video nog mag zien. Wil je dat uiteindelijk weer veranderen, dan kan je hier ook andere personen toevoegen door deze optie te kiezen. En dan kun je deze video delen met alleen maar bepaalde mensen binnen jouw organisatie. Vergeet niet op toepassen te klikken.